Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 10 september. Even mijn oortje viel, deze oortje. En toen viel die open. En ik dacht dat hij kapot was, maar godzijdank niet. Maar ik ga wel binnenkort nieuwe kopen, want ik heb nieuwe nodig. Oké, okay. even. Uh, het is nog een rumoerig ochtendje voor mij geweest. Goedemorgen, um, ja. Ik heb al verteld dat het 10 september is 2022. Dit jaar. Ja. Um, ik heb al heel wat gedaan deze ochtend. Ik heb de was al voor de tweede keer erin gehaald. De was opgehangen. Terwijl de witte was de donkere was zit er nu in. Um, ik heb al uh, hard gelopen. Ik zou eerst naar de gym toe gaan, maar toen uh, dat was omdat ik um, Boven stond, of, want ik zat in huis en ik zag dat het regen. Toen zei ik, nou, dan ga ik wel naar een gym toe om mijn workout te doen. Dus ik benen gaan trainen. Um, toen, vijf minuten later, was ik beneden en toen zag ik dat het was opgehouden met regenen. Um, en toen dacht ik, ja, ik ga even kijken hoe lang is het nog op de bus wachten. Als het heel erg lang is, dan ga ik wel gewoon hardlopen. Dus toen zag ik dat het nog tien minuten was en dacht ik, nou weet je, ik ga dan hardlopen. Dus ik liep terug naar boven um, om even andere schoenen aan te trekken en mijn rugzak af te doen omdat ik altijd mijn rugzak naar de gym ga. Daarvoor had ik ontbeten, stokbrood van gisteren wat er over was gebleven, zonder iets erop. Ik weet niet of het stokbrood was of kap, uh, overbrood, weet ik doe het heet. Daarna ben ik dus even hardlopen en nu ben ik eigenlijk klaar met alles wat ik wilde doen deze ochtend. En dan... Gaat het droger aan. Ik ben echt even, uh, Gaat het droger aan. En dan later deze middag ga ik de was uitsiteren. En uh, opruimen. Dus dat is een beetje mijn dag. De ochtend heb ik erop gehad. Um, ik heb wel hard gelopen. En ik merk heel erg dat mijn rechter scheenbeen... Echt heel veel pijn doet nu met de 1 minuut 30 rennen. Ik houd het ook net niet vol. Ik merk echt dat mijn scheenbeen echt mijn pijn doet. Ik heb wel mijn 10.000 stappen gehaald. En ik heb... Ik heb 9.600... 192 stappen gehaald. Dat is 6,2 kilometer. Maar ik heb wel met 10.000 stappen gehaald omdat ze zeggen inclusief de um, hardlopen. is het 10.273 en ik heb 36 calorieën verbruikt. Dat is ongeveer 5 minuten hardlopen, 581 stappen en 0,4 kilometer bronfit. Dus dat, ik ben wel 400 gram aangekomen. Weer, maar ik denk dat het komt omdat ik uh, te veel feest heb genomen. Dus ik denk dat dat wel weer omlaag gaat. Ik weet het niet. Kijken we aan de komende tijd. Um, um, ik heb zeg maar in de eerste week 3,32 kilometer ge, re, gelopen, gerend. De tweede dag van de eerste week 3,49. En de derde dag 3,41. Ik ging van Laag naar hoog naar lager. En de tweede week heb ik de allereerste keer dat zoals 30 augustus 2021 heb ik 2,7.2 uh, kilometer en 78 meter gelopen en gerend. En als ik kijk naar toen en nu heb ik meer gelopen maar ook veel meer gerend. Er zijn momenten dat ik echt ga waggelen omdat ik onder een brug moet en dan heb je een herring. Zeg maar. Dus je, je loopt letterlijk op een gegeven moment zo. En dat is, als je moet rennen, is dat best wel zwaar, vind ik. Maar op zich, 0,9 verschil vind ik nog wel te doen. Dus dat uh, was mijn ochtendje. Ja. Ik laat jullie niet de locatie zien of wat leuk. ook. Ik moet ook beginnen met deze video te video's. Want ze zijn meer voor de 15e. komt deze van mij. Dus wanneer jullie hem zien, is die online. Um, ja, ik ga nog eventjes... Uh, mijn vocht aanvullen. Ik heb weer twee tabletjes erin gedaan. Ik dacht ik kan er één doen, maar ik heb er gewoon zin in twee. Dus ik heb er twee in gedaan. En um, ja, daarna ga ik wel een ontbijt shakeje drinken. En weer twee glazen van deze extra. Twee glazen, twee pickers. Want ik heb het echt wel nodig. Gisteren had ik wel te veel calorieën te gegeten. Toen heb ik nog hard gelopen. En ik ben in de regen terecht gekomen. Dat was echt heel zuur, want op een gegeven moment had ik uh, met mijn ouders gebabbeld. En toen zag ik dat het terug was al een tijdje. En toen dacht ik, weet je, dan ga ik gewoon nu hardlopen. Want het straks gaat het regen. Dus ik ga hardlopen. Heen weg, geen probleem. terugweg Toen um, voelde ik wat druppels. Ik denk nou het gaat zo meteen heel hard neer, rustig dan. Dus ik begin maar met rennen. Dus ik ren een heel stuk. Um, gewoon rustig. Want ik had al pijn aan mijn zij. Omdat ik het te snel inzette, het hard rennen. Dus ik had mezelf al lichtelijk geblesseerd. Op een gegeven moment was ik helemaal kapot. Ik voelde heel veel regendruppels. Op een gegeven moment ik dacht ik, nou, ik ga wel onder het droogstukje tak staan. Nog geen vijf minuten later stopte het gelukkig. Maar het was wel goed dat ik in dat stukje bos was. Um, of, of niet bos, maar op dat pad was, want anders was ik wel nat geregend. Maar het stomme was, toen ik aan het heen wegrennen was, en ik op een gegeven moment was er een stukje stoep. Die liepen zo. dus. Als je verkeerd zat, je voelt, zette ik precies op de ding. Zakte ik dwars doorheen. Ik rende door omdat hij niet dubbel klapte. Ik weet niet wat er gebeurde precies, maar ik ging heel snel er doorheen. Ik deed mezelf gelukkig geen pijn, want anders zou ik gestopt. Ik viel niet gelukkig, maar ik merkte wel dat ik te snel gerend had, waardoor ik echt heel veel last onderzij had. Waardoor ik geen goede tijd kon neerzetten, geen langere tijd kon neerzetten. En ook het niet lukte om. Echt anderhalve minuten rennen. Want dat moet ik nu, 1 minuut 30 moet ik rennen. En 2 minuten heb ik rust. Het is best wel zwaar hoor. Dus ik denk dat ik deze week, die week 2 dat ik er nog een keer over ga doen. Ik wel mezelf heb gezegd: je moet wel, tenminste, het zes keer kunnen. Ik heb bij week 1 heb ik het bij dag 3, is het mij 6 keer gelukt om het gewoon vol te houden. En daardoor zeg ik oké, okay, dan doe ik week 2 gewoon nu. Maar als week 2 bij dag 2 nog steeds niet leuk. Ja. Dat is gewoon heel kut, omdat mijn gewoon echt heel veel pijn doet aan de voorzijde. Weet je, dat is echt heel kut. Dus ik geloof uh, ik niet dat het te maken had met een ongeluk. Als dat zo is, dan, dan ben ik vak Maar dat heb ik ook gewoon op de treadmill, op de loopband. Dat die op een gegeven moment gewoon pijn doet. En dat ik denk, nou, het zit niet helemaal lekker. Maar ja, weet je, als dus ik het zo voel, is het ook gevoelig. Een van de, ik weet niet wat het is, maar ja, ik hou het wel in de gaten. Ik zie het zo. Nu lekker omkleden, drinken, maaltijdshake naar binnen poppen. En dan uh, ga ik daarna denk ik echt verder met school, want dat moet ik ook echt heel hard aan werken. Oh. Anders krijg ik het niet op tijd af.